Als leidinggevende, wat is jouw why, jouw purpose, waarom kom je uit bed, waarom doe je de dingen die je doet? Simon Sinek heeft er een mooi boek over geschreven, uh, The Golden Circle, het begint met het waarom. Veel gebruikt in reclame en marketing, maar uiteindelijk heeft het ook een hele duidelijke boodschap, wat draag je op welke manier uit en hoe herkennen anderen zich in? Het is gebruikt voor verkoop, voor marketing, maar zeker ook voor leiderschap. Waarom zullen andere mensen jou graag willen volgen, omdat ze geloven in hetgeen waar jij in gelooft? Hoe sterk heb jij die voor jezelf gedefinieerd en wat kan je daar doen om dat nog te verduidelijken? Hoezeer heb je ze misschien wel dagelijks of wekelijks kunnen delen met jouw medewerkers? En hoe resoneert dat? Hoe reageren ze erop? Dit is typisch iets wat niet in één nacht klaar is. Maar dat je wel stap voor stap wil kijken hoe je dat verder kan ontwikkelen. Zodat het nog beter aansluit en je nog meer mensen om je heen verzamelt. Die meedelen met jouw purpose, meegaan in jouw why. Wil je meer over deze toepassing? Kijk op de website talentmotivatie.nl je vraag en ik help je graag verder. Succes en veel plezier.